Nog even goed nieuws: Getest is namelijk genomineerd voor de Gouden Televisierster Online Videoserie. Super chill. Heb je nou uh, genoten van al onze video's? Stem dan even via de link in de beschrijving. En uh, thank you. In Getest zullen wij Emma, Ziva, Jurre en Jamal.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 Bestaan ze? Ruiken ze angst of ruiken ze drugs? Kunnen ze verschillende soorten drugs ruiken? Gewoon hoe verhoudt deze wereld van de drugshonden zich? Ik sta heel sceptisch in vandaag, want ik heb hier een verhaal over. Vertel. Ik heb dit namelijk een keer meegemaakt. Dat ik uh, met mijn zus, waren we naar een festival en ik had drugs op zak. Zeg, er was een hele lange weg zeg maar, naar het festival toe en daar stond echt een rij zo... Nou, ik denk dat er zes honden zeg maar, zo ja, goed. aan de buitenkant van de weg stonden. En mijn zus die zei gelijk tegen mij, nu die drugs weggooien, nu die drugs weggooien. Want die honden staan daar en nu weggooien. Ik zou, nee, ik ga niet weggooien. Want in mijn hoofd hoor je toch ook altijd zo'n ding van, er zijn maar drie echte drugshonden in Nederland en die staan en die bij zijn Schiphol. die staan Schiphol, ja die ken ik. Ja. Ja. Nou, dus ik dacht, ze staan echt niet hier. Maar je moet maar, pokerface houden, ja. ja. Dus wij hadden gewoon alle twee een zieke pokerface en wij lopen gewoon zo door die hele rij met honden en er gebeurde niks. Nee, maar het is ook best wel logisch. Ik bedoel, hoe moet je nou aan een hond zien of het een drugshond is of niet? Dus ja. als ik bij de politie zat, zou ik ook denken, we, doen gewoon, uh, we halen honden. gewoon wat honden van de buurman. Ja. ja. Want als, zolang mensen geïntimideerd zijn, ja. gaan ze misschien hun drugs wel weggooien. Ja. Of in ieder geval durven ze dan niet meer. We weten het niet. Dat is zeg maar het ding van deze aflevering. En daarom zijn we hier vandaag. Om zeg maar deze drugshonden mythe te ontkrachten of niet. Oh ja, en liken en abonneren toch? Oh ja, dat moet je sowieso doen. is altijd een dingetje. Doen. Ja, doe maar. Nederlandse drugshonden zijn nep? Jawel, ja, wel zijn nep, hartstikke nep. Ik denk wel dat ze echt zijn. Je ziet ze toch? Ja, vaker onder de mensen hoor je dat wel eens voorbij komen over die mythe. Nou, ik denk dat die mythe gebaseerd is omdat mensen blijkbaar gewoon heel makkelijk drugs kunnen smokkelen zonder dat ze gepakt worden door honden. Toen zag ik ook gewoon lijvormendeus dat de hond helemaal niks kon opsporen. En toen ging ik ook zelf helemaal stil. Of de Nederlandse drugshonden nep zijn? Ik zeg ja. Nee, ik denk niet dat Nederlandse drugshonden nep zijn. Ik denk nu ik er zo over heb gepraat dat Nederlandse drugshonden uh, hartstikke nep zijn. ...en een Nederlandse drugshonden wel echt zijn. Geen loopval. Om vandaag voor eens en voor altijd uit te zoeken of Nederlandse drugshonden bij festivals nep zijn, hebben we een ware festivalsetting nagebootst. Door de drugshond zometeen aan drie testen te onderwerpen, gaan we kijken hoe goed zijn neus nou daadwerkelijk is. Vanwege je werk ben je onherkenbaar in beeld vandaag. Maar waar komt deze mythe nou vandaan? Op festivals heb je natuurlijk altijd vaak honden bij de ingang staan. En dan wordt er natuurlijk vaak geroepen die honden zijn nep van drugs of iets. Dat kan, want het kunnen ook surveillante honden zijn die gewoon er zijn om te laten zien dat er beveiliging is. Ja, dus dat oh, is daar een komt ander soort, dan ander soort hond als een drugshond. Oké, okay, welkom op festival. 2021. Oh my god. Ja, we mogen weer. We hebben een uh, klein festivaletje nagebootst. En om een festival binnen te komen moet je natuurlijk altijd eerst langs de rij. Ons enige doel natuurlijk vandaag is niet gepakt worden met de drugs op zak. Ja, en een van ons heeft de drugs. Um, laten we het gewoon gaan proberen. Laten we het testen. Leuk. <lacht> ja. De naam van deze serie. Mooi. Oh. Dat kan niet. Dat kan, kan, kan niet. Dat is we hebben niet goed. geen drugs. We hebben, we hebben geen, hebben geen drugs. drugs namelijk bij ons. Nee? Nee. nee. Hallo, heb jij wel iets bij je? Ik heb echt niks bij me. Ik zweer het. We wilden namelijk de eerste test gelijk hem in het ootje nemen. We hebben namelijk niks bij ons. Want als je van het weekend gebruikt hebt en je hebt getranspireerd onder de zweetvoeten. Ja, die is goed ja. misschien. Oh, stom. Oh, Oké, okay, de hond staat op scherp, ja. want die heeft je zweetvoeten geroken van een paar dagen geleden. Maar je hebt, we hebben niks op zak, dus dan zou je wel een festival binnen mogen. Ja. Dus dan uh, is het tijd om ons uh, tentje op te zetten. Maar goed bezig, heel knap. Wow, wow, wow, wow. Nou, Bij een drugshond denk ik snel aan een herdershond of een grote, enge, intimiderende hond. Maar kan elke soort hond gebruikt worden als drugshond? Uh, wij hebben natuurlijk ook headers, dat, uh, uh, die worden ook inderdaad ook zeker wel gebruikt en dat heeft ook gewoon te maken met hè, de, de werkwilligheid van de header, de langere neus van de header. Um, maar daarentegen hebben wij ook uh, springerspaniels, dat zijn kleinere hondjes. Uh, die hebben ook gewoon, gewoon goede lange neuzen, hebben ook echt die werkwilligheid. En, uh, maar zijn daarentegen dan dus gewoon iets minder, nou ja, zoals sommige mensen zeggen, angstaanjagend. Nou, we zijn binnengekomen op het festival. Pff, op het nippertje. Dat scheelde niet veel. We hebben onze tentjes hier zo achterop gezet. En eigenlijk zit in ieder tentje zit straks iemand, maar bij mij zit een bakje. Pocaïne. Ja, en ik heb even mijn zoeken en mijn schoenen verwisseld. Ja. Dus, um, Ben ja. benieuwd? We gaan het zien. Of hij het gaat vinden. Oké, okay, ik ga even laten zien waar ik mijn drugs heb verstopt. Dit. En ik heb hem hierin. Nou, dus dit zit redelijk bij de ingang eigenlijk. Dus ik ben benieuwd bij welke tent hij uitkomt. Oh, nee. ja. oh, vind ik zo eng! Benen. Waar is die? Naast je. Hé, hey, maar dit is wel precies op de hoek. Ja, heeft hij hem? Hij heeft hem. Oh ja, ja, ik zie het. <laughs> hij houdt ook echt de wacht gewoon. Ja. Nou, je bent erbij, hoor. Tent. De tent is geen goede verstopplek, dat weten we. En, en hoeveel drugshonden zijn er in totaal ongeveer in Nederland? Als je globaal gaat kijken, ik denk dat je op, op zo'n 70, 75 honden misschien... ...door heel Nederland wel aan drugshonden kan, kan... Maar waar komt dan dat hele verhaal vandaan dat er maar drie drugshonden zijn en die staan op Schiphol? Vertel mij het maar, ik heb geen idee. <laughs> Oké, okay, de resultaten. Ja, want toen we het festival in probeerden te komen, dus test 1 eigenlijk... Toen wilden wij eigenlijk die hond prenken. Ja. Maar die hond heeft ons geprenkt. Ja, dat, was, dat vond ik echt heel lijp. We waren echt alle twee flabbergasted. Ja. Want hij rook gewoon aan jouw schoenen. Dat jij een paar dagen terug had gebruikt. Ja. Terwijl we niks op zak hadden. Maar bij de tweede test hadden we twee tentjes. Nou, jij was helemaal clean. Jij had je schoenen en je sokken veranderd. Ja. Uh, jij in had. mijn tent lag de sos. Ja. Nou ja, poep. Daar Recht ging gelijk af. Ja. Ja. Maar we hebben nog één... We hebben nog één summum wat we kunnen testen. Een ultieme test. Want ze ruiken het omdat je de drugs uitzweet. Ja. Dus wat we moeten doen, wij bouwen een feestje, ja. ik neem drugs, jij ik blijft niet. nuchter. Ja. Dan gaan we heel hard dansen, zweten en dan kijken of die hond het ruikt. Dus, tada-da! tadada. <laughs> nou, daar ligt het al klaar ja. voor je. De coke, nou, dit is de coke. Um, en uh, de hoeveelheid is afgemeten op mijn lichaamsgewicht en op het feit dat ik een vrouw ben. Ja, ja en natuurlijk gaat Jeef niet uh, snuiven zonder toeziend oog van Mark Oh. Ja, we hebben Marco vandaag. Ja, daar gaan we. Ja, lekker feesten. Oké, okay, zit hij erin? Zit erin. Ja? Tot Tijd lekker. om te feesten, ja. Hit the dance floor, baby. Ga je lekker? Ja, ik ga, ga toch. Ja? Ja. En voel jij iets van de kook? Niet echt eigenlijk, maar ik denk ook dat het wel een beetje is uitgewerkt inmiddels. Ai. Maar dat is juist goed, want dan komt het door mijn uh, poriën. Ja, en dan kan hij het juist ruiken. Mm -hmm. Oké. Okay. Nou, Woe. maar hoop dat er dan geen drugshond komt. Nee, dan ben ik erbij. De hond is gaande. Ik word, ik word besnuffeld. Ik word besnuffeld. Niet op een goede manier. Hey! Oh ja, heel snel. Wow, dit was echt lijpsnel. Ik heb echt geen schijn van oh. kans gewoon. Oké, okay, maar biecht het maar even eerlijk op. Oké, okay, ja, ik heb, uh, ik heb een beetje coke genomen. Oké, okay, dit is echt heel duidelijk. Ook test 3 ruikt hij gewoon de drugs. Ja. Uit mijn poriën. <laughs> Moet je het nagaan. <laughs> je ademt coke. Oké, okay, maar stel dat je tien festivals hebt. Op hoeveel festivals zou dan mogelijk een drugshond staan? Dan zit je op minder dan één, denk ik. Oeh, ja. dus dat is heel weinig. Ja, ja en, en je, je hebt het over opsporen. dus eigenlijk die honden die aan de, uh, bij de ingang staan... dat zijn eigenlijk bijna nooit drugshonden. Uh, nee, het, het, het zijn, uh, negen van de tien keer zijn het uh, surveillancehonden, dus geen drugshonden. Deze uitkomst. Ja, echt veel nieuwe dingen geleerd. Dat is mooi, en dat is ook heel belangrijk om dingen te leren. Ja, toch? Ja, vind ik ja dat je wilde dat ik dat even gezegd hebben. Ja. Maar wat kunnen we nou zeggen over de mythe, de drugshonden in Nederland zijn nep? De drugshonden in Nederland zijn zeker niet nep. Nee. Maar er zijn er bar weinig. 75 voor een heel land. Ja. En 1 op de 10. Ja, dus dat betekent dat de honden die wij vaak zien staan op festivals, dat Waarschijnlijk... zijn eigenlijk neppe drugshonden. Want het zijn eigenlijk bewakers, bewakingshonden. Ja. Er is nog steeds een kans dat je gepakt wordt. Ja, maar een maar hele kleine best, kans. Ja, nou, positief. en dit is de allerlaatste mythe van dit seizoen. Thanks voor al jullie input, voor ja. leuke ideeën ja. Ja. Uh, van mythes die we moesten testen. Heel lief. Maar in ieder geval deze laatste mythe zijn Nederlandse drugshonden, nep, is officieel... Negatief getest. Hij is echt negatief getest. Ja, want ze zijn gewoon echt, ze bestaan. Ze zijn echt, ze bestaan. Maar het zijn er niet veel. Het zijn er niet veel, maar ze bestaan wel echt. Ja. Wauw. Oh, zullen we dan afsluiten met een slokje uit deze kant? Ja, dat nou, doen. Ik... <lacht> Geen idee wat het is. Wat, verdomme? Het is GHB. Nee, het ja. nee, is gewoon hele goede nee, nee. limonade. Tot volgend seizoen. Love you, thanks voor het kijken. De mythe Nederlandse drugshonden zijn nep is bij deze negatief getest. We hebben nu 8 mythes negatief en 6 mythes positief getest. Wij zijn voorlopig even uitgetest, maar welke mythe verbaasde jou nou het meest? Laat het weten in de comments en tot het volgende seizoen.